De familie Romein wordt mede mogelijk gemaakt door Willow Onderhoudsbedrijf. Hi, waar gaan wij naartoe? Naar een museum. Ja, Berber ook mee. Ja. Ik, we hebben de voeten. Hij naar Ja, post voor mama. Yeah. Even remmen, omdat mama hem afleidt. Ja. De, uh, dit is een nieuwe rubriek van uh, familieromijn.nl. Zoals jullie weten uh, zijn we best wel bevriend met uh, de familie Koet van KoetLife. Gaan wij uh, ook reviews doen? Maar niet van pretparken, want dat zou een beetje lullig zijn uh, voor het uh, concept van uh, meneer Koet, Ruben Koet en uh, zijn familie KoetLife, Melanie Koet en uh, Jelisia, Jason, Jaden. En dat zou een beetje lullig zijn als wij dat uh, gaan overnemen. Dus dat gaan we niet doen. Wij gaan een review schrijven over musea in Nederland en ik hoop uh, dat jullie ook vooral elke week meekijken want op de woensdagmiddag om vijf uur komt elke week een video uit van onze allerlaatste museumbezoek en ik hoop uh, dat iedereen uh, gaat meekijken ermee en ik wil groen want het uh, gaat niet echt hard hier. Ik voel, ik voel me een vlogger. Uh, dan ben ik juist niet een vlogger, ik ben een uh, mediaman. <laughs> Je mag wel praten achter die camera hoor want dat doet Melanie ook, dus dat zit goed. Hé Melanie? Hi, daar zijn we hè, in het Museum voor Communicatie. Oh, wacht, dat mogen we niet meer zeggen. Het is tegenwoordig kom. En ik kan niet filmen zonder dat ik niet gezien word. Dus, uh... Nou, daar zijn we. De eerste review van dit jaar en uh, van eigenlijk altijd. We gaan een review doen van het Kom Museum. Kom. C-O-M-M -M, in Den Haag. Vroeger het Museum voor Communicatie, maar momenteel is het uh, een museum die uh, eigenlijk wel heel uitgebreid, ook over social media en dergelijke gaat. We lopen nu rond in de vernieuwde expositie en zoals je om me heen kan zien is het een hele andere expositie geworden dan het vroeger was voor degenen die het allemaal kennen. En ja, oh, en We gaan eens kijken wat het hier is. Nou, we kwamen al eigenlijk een soort van gratis binnen, want wij wilden de museumjaarkaart aanschaffen en die was hier niet meer aanwezig. En toen zeiden ze van, nou, lopen jullie maar naar binnen als jullie morgen maar even gaan aanschaffen bij het Kinderboekenmuseum, en dat gaan we morgen doen. Daar komt de lift weer. Oh yeah. En wie kent ze niet, hè? De oude brievenbus uit de Origineel met het Haagse lopen erop hey. wat een grote telefoon. Ga jij me eens indrukken? Brian, ga jij hier eens drukken? Map drukken. Mm -hmm. huh, doe je dan? Nou, nou lekker zitten op de bank. Telefoon. Nee, dat uh, klopt. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Ja, de PTT krijgt ook te maken met hele aparte problemen. In de grote steden is het steeds moeilijker om uit de autowerkers te komen. En dus krijgen de eerste heren behoefte aan telecommunicatie op de fiets. Bovendien zijn er mensen die willen uit sportiviteits- en gezondheidsoverwegingen op de fiets naar hun werk. Maar ze zijn manager en dus moeten ze bereikbaar zijn. De PTT overweegt nu om ook fietsen te gaan uitrusten met telecommunicatie met een telefoon en dan kan zelfs een tellen op. Er is natuurlijk wel een forse accu nodig, maar ik wordt verder door de dynamo nog opgeladen. Nou, zoals jullie weten is het Museum van Communicatie al een heel oud museum. Vroeger heette het het PTT Museum. Dat was in de tijd dat de PTT ook ontzettend actief was in Nederland. En dat zag je net al in dit filmpje. Vroeger had je hele oude telefoons waar je nu een telefoon die je in je broekzak kan stoppen hebt. Nou ja, Brian die kijkt uitgebreid naar de video, maar die wil ook een beetje. Bij jou wat zeggen Brian. Vind je het leuk? Welke telefoon ik allemaal heb gehad? Ik ga nou de vraag welke telefoon ik allemaal heb gehad. Nou deze heb ik gehad. Ooit is toen ik klein was. Ooit is klein. Wat heb ik nog meer gehad? Volgens mij heb ik die Samsung gehad. Ja. En deze Samsung heb ik gehad, maar die was via jou. Mijn eigen telefoon was kapot. En deze heb ik nog gehad. En uh, natuurlijk uh, de 3310. Die kent iedereen wel. Draaien, hop. Ja, En uh, deze, daar was ik toch wel actief mee. En ja, die heeft draaien, <laughs> Ja. Zie jij wat ik zie? Dikke beeldbuis. Ik mis ze wel hoor. Ik mis ze wel hoor. Zie je, hier zie je ze kijken, kijken. Als je naar het scherm hier kijkt, zie je dat hij trilt. Ja, Oké, ja. <hij> ja, uh, ja, uh, de Ook ja, groot, hè? Okay. We zo, zit vast. Deze, hè? heeft je voelen? Even kijken wat het is. Kijk, dat is vandaag. gaat door de buizen, heen. ja. Gaan we hierheen? Okay. Nou, Brian die loopt al naar de vierde etage. Dat is veranderd, hè? Ja, voor de mensen die het oude museum kennen, als je hier naar beneden kijkt. Hier stond vroeger de postsortermachine achter. Maar die is helaas nu uh, denk ik buiten gebruik of hij staat op een andere etage. Gaan we eens kijken. De verandering in 2017 heeft wel veel positieve effecten gehad. Veel jonge kinderen gaan nu ook naar dit museum toe. En het is gewoon een stuk uitgebreider voor de ja, verschillende doelgroepen die een museum kan hebben. Volgens mij word ik geroepen. Volgens zie... mij zien ze mij daar aan de andere kant. Maar ik weet niet waar. Zien ze mijn schaduw? Ja. Oh, ze zien mijn schaduw. Kijk, Kijk dan ga ik hem staan. Oude postzegel. Zie je ook steeds minder. Oude postzegel hè, Pent. Vroeger werden daarmee de riepvullen gestuurd, Steeds minder. Maar gelukkig liggen in dit museum nog heel veel bewaard. dat het nooit vergeten mag worden. In de tijd dat ik zelf kind was. Een jaar of uh, 13, 14 jaar oud. kwam ik hier ook heel vaak. Maar toen was het hele museum heel anders ingericht. Toen was het museum... Uh, met een uh, postsorteermachine beneden. Je had, uh, beneden had je uh, een postkantoor. Een replica van een postkantoor van het uh, verleden. En je had toen uh, ook boven staan beeldtelefoons. En dat was in die tijd heel speciaal. Vooral toen ik kind was. Ja! Het ja. lostweet van de TPG. Dat is lang geleden. Alleen ik vraag me af hoe hij het, hoe hij het leven eigenlijk ziet. En pakketjes natuurlijk. Ja? Nee, helaas kan ik helaas niet openmaken. Een oude brievenbus. Vroeger waren er nog niet zo veel mensen op de wereld. Heel interactief omgesteld momenteel het museum. Heel anders dan dat het was in mijn kindertijd. Kun je, kun je ze bereiken, mama? Nee? Nee. Ik word opgesloten. hier alleen. We hoeven niet met de lift, hè. Nee, het is alleen dit, hoor. Wauw, ja! Echt heel mooi, hè? Museumuitgang en museumcafé. Nee. Nou, ik ben benieuwd. Even kijken. Oh jee, we zitten vast hier in een gang. We zitten vast. Lijkt hier nog onder. Oh, gelukkig. Er zit er nog een der. Kom hier, Brian. Kijk een hand. We ja. Wil je eten? Ja. We eten? Nou, dan gaan we even kijken of we hier kunnen eten. Ja. Papa wil een tof hier, ja mama? Ik uh, neem dit. Nee, nee. Kijk wat zal er nog hier. Het ziet er wel ontzettend lekker uit. Dat kan niet open. Ja. Dat is versiering. Papa gaat even kijken, ja? ja. Wil je daar zitten? Nou, ga maar op je stoel zitten. Papa naast zitten. Mama komt er ook zo bij. Ja, maar mama gaat dan hier zitten. Dan ben jij. Of jij zegt dan ik. Heel goed. En hoe hoe is jij met je hand voor je mond? Ja, heel goed. Wat doe doe je dat? Hoe is het met de hand voor de mond? Ja. Dat toch? Heel goed. Hebben we de box? Dat was wel even leuk hè? Het museum. U is wel voorzichtig, er zit er rietje in hè? Vond je het leuk, Brian? Vond je het een leuk museum? Ja. Ja, mooi. Ga je nog iedereen gedag zeggen? Hm. En zeg maar bedankt voor het kijken. Dat was nog een beetje moeilijk hè? Nou Brian, conclusie. Kom. Of uh, Museum voor Communicatie of PTT Museum. Leuk museum. De aanpassingen zijn ook erg leuk gedaan. Alleen, ik mis toch wel een stukje geschiedenis. Ja, Het is wel opgenomen in de expositie, maar het is niet meer overduidelijk wat de geschiedenis daarin is. Vroeger had je een oud-postkantoor, hoe het vroeger op een postkantoor ging. En dat is nou helemaal verwijderd, helaas. Maar ja, daarentegen, het is natuurlijk een museum die over communicatie gaat en... In het heden zijn er bijna geen postkantoren meer. Er zitten allemaal winkeltjes in het heden. Worden er bijna geen brieven meer verstuurd. Gaat alles digitaal? Ja, conclusie. Leuk museum. Leuk en prettig uh, om doorheen te lopen. Lift aanwezig. Voor minder verliezen is ook goed. En uh, Ik zou zeggen, topmuseum nog steeds. Nog steeds een topmuseum, ondanks die geschiedenis -kwaaltjes. Daar is mama. We gaan naar huis. Tot de volgende. Dag. Dag. Eten, dat is belangrijk. Hé, hey, laat eens.